Dat nog even over de eerste plaat, maar nu... De NPO Radio 2 App Service. Blijft maar een app-service pingel draaien, maar het is helemaal ja, geen app-service. We moeten shirt, het stem-service. stem-service, shirt dat, dat moeten we gewoon regelen. Wat gaan we doen, Annelie? Wat gaan we doen, Annelie? We hebben Erwina aan de lijn. Erwina, goedenavond. Goedenavond. Je hebt gestemd. Ik heb gestemd. Ik hoorde van Annelie dat jij daar veel werk van maakt. Dat klopt. Vertel. Nou, ik maak ook Spotify lijst van mijn voorkeur. En op mijn andere Spotify account, dat ik dus niet heb gebruikt nu, heb ik meer dan 3000 lijsten. Dus ik besloot overzichtelijk te maken en opnieuw te beginnen. Oké, okay. maar jij maakt van de tips, maak jij een Spotify lijst? En, ja. dan, en dan, zodat je ze beter kunt beoordelen of, of ze goed zijn of niet. Of, ja, we uh, ja. beginnen bij de free choice en dan een beetje wat ik aflopender vind. En ik begin bij de beste. Wow. Hey, en ik, ik ben uh, ook muziek samenstellen dus ik, ik, ik ben ook heel erg met die dingen. En ik geef dan punten of sterretjes aan, aan liedjes. Doe jij dat ook? Nee, dat nee. is niet. Oh ja, wij, wij, uh, ik, ik, ik doe dit samen met Menno Visser en wij wisselen dan waarderingen uit ook. Dat <laughs> nee. wordt leuk. Al ouderwetsysteem hoor. Wat is daar ouderwets aan dat je iets waardeert? Nee, met sterretjes. Uh, hoe zou jij het doen? <lacht> ik weet het niet. Nee. Nee, ik heb geen alternatief, maar het klinkt zo. Oké, okay, ik geef drie sterretjes voor die en dan komt die weer. naar, ik geef er vier. Ja, ja, ja, het is zo overzichtelijk, maar het zo is. Zo gaat het, inderdaad. Dus een beetje want, kneuterig. Ja, nou ja maar ja, als je het met z'n twee doet, kijk, jij zegt zet ze in volgorde van populariteit, zou jij zeggen. Ja. Maar dat klopt niet helemaal, want soms vinden we iets even goed en dan vindt de andere één wel goed en de andere niet goed. Daar kom je niet achter dan. Oké. Okay. Nee. Goed, laten we het niet al te diep op dit. Weet je nog wat je. Ja, je hebt daar zo'n uh, wetenschap van gemaakt. Wat heb je gestemd voor deze week? Als we dat mogen vragen. Ja, ik begin met de Free Choice: uh, ja? Melody in mijn um, Pixie. Oké. Okay. En dan de eerste is Do I Love You in Dita van uh, Bruce, Bruce Springsteen. Zeker, ja. I had a name and the Vice is op 3. Ah, oh, wat goed. Dat zijn, uh, dat zijn goede platen. Lekker, die kunnen ook steunen. Oh, nee, ik bedragen. vergeet erin. Wacht even, oh. I was wrong op 3. I had a name oh, op 2. Ja. Oh ja, tuurlijk, ja. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Hartstikke goed. Uh, nou, je hebt sowieso een t-shirt uh, verdiend. Draag hem met Super. trots, want het is een, uh, ja, een zeldzaam exemplaar. Zoveel zijn er niet van. En uh, blijf lekker stemmen. Ja, en moest nog het adres noemen van mijn. Uh, ja, dat dat hoeft niet op de radio hoor. Oh, het adres van je Spotify lijst mag je Oh, Goed, Spotify lijst wel. Zeker. Ja, dat wacht, zou ik dat noemen? Ja, ze zeg het. Tiny V15 tips met een Z aan het eind. Tiny dot. Zeg het nog eens een keer. Tiny, Tiny. Tiny. dot. Tiny V15 tips met een Z aan het eind. Kijk, dan heb je een heerlijke Spotify met de tips van de Verrukkelijke 15. Dankjewel en uh, veel plezier met je shirt. Zou wel lukken. Oké, okay, doei. Bye, bye. Verrukkelijke tips. Juist, de Verrukkelijke Tips. Ik heb weer een, een ja, nieuw tippakket voor je.